Hoi allemaal. Nog een uh, tweede plaats. Uh, zo voor jullie. Zometeen in de beschrijving zet ik een link. Dat is een link naar deze kleurplaat. Uh, wat we gaan doen, of wat jij kunt doen, is deze kleurplaat op drie verschillende kleuren uitprinten. Dan, verder heb je nodig een schaar en een lijmstift. En dat is het eigenlijk. Nou, wat je kunt doen is... Deze kleur dubbelvouwen. dubbel vouwen. Dat moet je dan uiteraard drie keer doen. Zo, dubbel gevouwen. En dan kun je hem heel makkelijk uitknippen. Nou, dubbel vouwen doe ik dan natuurlijk omdat hij aan allebei de kanten dan precies gelijk is. Zo. En dat kun je uiteraard doen bij alle drie de kleuren. Zo. Nou, om jullie niet al te lang te laten wachten, heb ik dat alvast gedaan. Dus ik heb uh, uh, roze, groen en wit vandaag. Dat heb ik alvast gedaan. En die ga ik aan elkaar lijmen. Je kunt er uiteraard ook een touwtje tussen doen. Maar ik heb hier geen touwtje in huis. Dus helaas uh, doen we het even zonder. Nou, wat ga je doen? Je gaat hem lekker aan elkaar vastlijmen. De eerste Je mag lekker veel lijn gebruiken. Ook een beetje langs het randje zo. Dat is het idee. Van de eerste doek, ik dan allebei de kanten. Ik ga het toch aan twee kanten vastplakken. Zo. doe ik de andere kleur er bovenop. Ik heb hier de vouw. En die vouw moet ik goed in de gaten houden. Want ik wil de vouwen tegen elkaar hebben. Dus de vouwen doe ik op elkaar plakken. Zo, netjes. En dat doe ik ook met de andere kleur. Weer de vouwen tegen elkaar aan. Zo. Ja, nou deze doe ik ook nog flink wat lijm erop. Zo. En dan doe ik die tegen elkaar aan. Kijk. En dan heb je een mooi 3D-ei. Nou, nu vind ik dat die randjes dat die wel netjes moeten zijn. Even de lijmstift uh, dicht doen. Dus ik ga, de, ik ga de randjes nog eventjes netjes afknippen zodat ze bij van alle kleuren, uh, dat de kleuren niet zo overlappen. Dus dan ga ik nog even een beetje bijsnijden. Een beetje bijknippen. Ja, bijknippen. Ik vind dat zo gek als ze bij de kapper zeggen. Maar nu zeg ik het zelf ook. Bijknippen kan natuurlijk niet. Ik ga een randje wegknippen. Ja. Ja. Het is altijd een beetje ongelijk. Omdat je nooit helemaal recht knipt. Maar dat is niet erg. Want je knipt het er ook zo weer af. Kijk, hier heb ik het ook een beetje Ongelijk. Zo, en dat begint hier ongelijk, dus dan ga ik het vanaf hier wegknippen. Zo. En zo. Alsjeblieft. Even kijken, heb ik nog ergens een overlap? Ja, hier bij de witte. Dus die ga ik ook nog een beetje wegknippen. Zo. En nu is je ei af. Een mooi 3D ei. Uh, nu is het wel zo dat deze natuurlijk nog een beetje saai is, dus je kan je mooi versieren. Maar als je kleppotlood kleurpot, of filtstiften pakt, kun je er natuurlijk allemaal mooie randjes opmaken. Net als op je paasei. Zo. En ik doe dat even zo snel. Maar jij kunt dat natuurlijk veel mooier nog. En zo heb je dan een heel mooi paashei. Veel knutselplezier!